Boys, ik stap mijn video niet achter mijn laptop, maar achter mijn spiegel of voor mijn spiegel. Mooi boys. Jullie hebben zelf gezien de titel in stop met die comments. Voor de mensen die afvragen wat voor comments. Jullie kennen van die mensen die gewoon altijd zeggen van hé, hey, neem ook een kijkje op mijn kanaal. Dus bijvoorbeeld, hij gaat naar al mijn comments en dan gaat hij zeggen tegen bijvoorbeeld, uh, ik zeg echt games, bijvoorbeeld of. Robin, dat hij zegt: Hey Robin, ga ook even naar mijn YouTube-kanaal en abonneer tegen mijn comments of tegen andere mensen. Dat is gewoon irritant, snap je? Het is voor de mensen geen introtje, er gelijk erover. Bijvoorbeeld, hier iemand zegt: Ook hier zie ik bijvoorbeeld: iemand zegt van hé hey, Adam, maak, wacht, wacht, even zien. Wanneer een maak video, kan jij mij iets promoten? Nou, dan denk ik van: Luister, ik, ook als ik video mee ga maken, en te zeggen van tegen mijn kijkers van hé. Hey, Even abonneren op mijn Mattie of die rare guy. Maar dan denk ik van: één, mijn kijkers gaan jullie niet serieus meenemen En twee, ga niet op een rare guy abonneren. Die weet je niet wat voor content dat ze kunnen verwachten, snap je? Dus voor de mensen, stop met die stomme comments van jullie. Wallah, jullie maken me echt zot in mijn hoofd. En na de Ramadan ga ik jullie weer aanpakken met Ayman. Het is Ramadan, dus we gaan niet schelden. We zijn weer goed bezig, YouTube. Dus zit me even op de YouTube-pagina. Ik denk dat ik deze maand wel veel op YouTube-pagina staan. Maar na de Ramadan niet meer. Maar YouTube gun me even boys bedankt voor het kijken laat jij even achter in de comments wat jij van die mensen vindt die heel irritante comments plaatsen onder jouw kanaal misschien of bij andere mensen of bij mij zelf dus ja laat even like je weet toch het is een korte video maar een krachtige video dus uh, youtube gun me en gun even een like oh,